Morning! Vandaag een video in een hele andere setting. <laughs> en ik zal je vertellen waardoor dat komt. Meestal film ik in mijn eigen slaapkamer, beautyhoekje. Maar ik heb sinds kort een camera te leen. Heel erg aardig van Sarah Naus. Sarah heeft ook haar eigen blog over beauty en fashion, schrijft ze en over dierproefvrije make-up. Maar ook over haar kat. Hele leuke verhalen. Ik zal even onderin een linkje zetten naar haar blog. En zij hoorde dat ik een camera zocht. En Heel erg toevallig, ze is gewoon mijn buurvrouw en ik wist dat helemaal niet. Ze was gewoon achter me, heel erg leuk. En ze zei van nou, ik heb nog wel een camera die ik niet gebruik, dus uh, die mag je wel lenen. En hoe fijn is dat? Ze kan haar camera lenen en ondertussen sparen voor een eigen camera. Daar ben ik er heel erg blij mee, dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nou, laten we maar snel gaan beginnen. Ik ga het vandaag hebben over zilver shampoo. Er zijn namelijk heel veel vrouwen die denken dat zilver shampoo slecht is voor je haar. En ik wilde dit een beetje ophelderen. Misschien weet je wat zilver shampoo is, misschien weet je het ook niet. Zilver shampoo was eigenlijk oorspronkelijk bedoeld... Voor andere mensen om met grijzige haar, wat een beetje peper en zoutkleur had, heel erg mooi op te helderen. En een beetje zo'n zo parelgrijze tint te geven. Maar het werkt ook heel erg goed voor ons blondines. Want als we ons haar kleuren en het heeft een beetje zo'n gelige ondertoon. Dan kun je die met zilver shampoo heel mooi uitwassen. En dan krijg je echt zo'n mooie asblonde grijze tint. Je ziet ook heel veel meiden op dit moment met grijs haar dat is allemaal door dit product. Ik gebruik die van de Kruidbank. Die is heel erg prettig. Die werkt goed. Um, ik heb die ook van Schwarzkopf geprobeerd. Die werkte zelfs nog iets beter, maar soms te heftig, waardoor mijn haar echt paars werd. Dat heb ik met deze niet zo. Die is iets gematigder, waardoor je het beter kunt doseren. Dat werkt voor mij prettiger. Maar hoe zit het nou precies? Want veel meiden ervaren dat je haar echt veel slechter wordt door zilver shampoo. Nou, ik heb het gevraagd aan mijn kapper. Ik zeg van ja, hoe zit het nou met zilver shampoo? Is het nou echt slecht voor je haar? Zij zei nee, het is niet slecht voor je haar, maar het bevat niks verzorgends voor je haar. Dus het trekt alleen maar pigmenten, die geel pigmenten, trekt het alleen maar uit je haar. En daardoor voelt je haar droger aan en moet je het gewoon extra verzorgen. Nou, wat ze zei, je kunt het om en om wassen. Dus met je verzorgende shampoo en dan weer met zilver shampoo. Of een conditioner erna gebruiken. Een Leave-in conditioner na het wassen, maar ook tijdens het wassen, weet je wel. Gewoon een creme-spoeling bijvoorbeeld. En daardoor voelt je haar ook veel verzorger aan nadat je het weer hebt gedroogd. Dus zilver shampoo is niet Slecht voor je haar, maar ja, er zit gewoon niks verzorgends in. En in je eigen shampoos er zit altijd iets van siliconen in, waardoor je haar extra zacht wordt. Ja, dat is gewoon niet de functie van deze shampoo. Deze shampoo zorgt er alleen voor dat het gele uit je haar wordt getrokken. En daardoor voelt je haar droger aan nadat je het ermee hebt gewassen. Maar het is niet zo dat je haar er slechter van wordt. hoor. Het voelt gewoon droger en minder verzorgd aan. Gelukkig maar, we kunnen dus gewoon door blijven gaan met zilver Shampoo. Maar ja, hoe kun je er dan voor zorgen dat je haar gewoon heel erg mooi verzorgd blijft? Ik heb wel een paar producttips voor je. Wat ik heel erg fijn vind is de Dove Leave-In Conditioner tegen klitten. Die vind ik heel erg prettig in mijn haar te sprayen. Als ik het heb gewassen wordt het lekker zacht hoor. En het ontklit ook heel erg goed. Hij ruikt ook heel erg lekker. En ja, ik vind het gewoon een heel prettig product. Ik heb hem bij de op-is-op op voor de shop gekocht. Ik denk iets van 4 euro of zo. Dus helemaal niet zo heel gek duur. Wat ik ook heel erg fijn vind is de Free Shape van KMS. KMS is een heel fijn kappersmerk. Ze verkopen het op internet, maar ze verkoopt het ook vast wel bij een kapper bij jou in de buurt. Je moet het even opzoeken. En hiermee kun je je haar krullen stijlen. Het is uh, hittebestendig. Het is heel erg fijn. Het ontkleedt ook wel. En het maakt je haar niet slap. En soms heb je dat, dat je haar heel erg slap voelt. Nadat je het met uh, ja, verzachtende producten... Uh, ja, heb het proberen te stijgen. Dat echt zo. Weet je wel. Dat je er niks meer mee kunt. Dat het heel erg slap en vetloos is. Dat heb je met deze niet. Die geeft ook nog wel kracht aan je haar. Dus dat is heel erg prettig. Wat Kamis ook heeft. Die heeft eigenlijk een zilver shampoo. Die tegelijkertijd ook verzorgt. Hoe prettig is dat? En dat is de Color Vitality. Ja, Hij werkt heel erg prettig. Um, hij is dus ook een beetje dat, dat, dat zilverachtige. Maar het staat niet op de voorgrond. Dus als je er zeg maar, uh, langere tijd mee was, dan zie je wel dat het gele minder uit je haar gaat. Maar het gaat heel geleidelijk. Dus het zal weinig mensen opvallen, wat ook wel heel prettig kan zijn. En hij verzorgt heel goed. Dus dat is fijn. Op de achterkant staat, maakt blonde tinten brillanter en volkomt uh, geel effect bij gelondeerd haar. Highlights en natuurlijk blond haar. Dus dat is wel ja, ik vind het een hele prettige shampoo. het was wel iets van 16 euro, maar je doet er heel lang mee. Je hebt maar een heel klein beetje nodig. Heel erg prettig vind ik hem. Nou wat ook een fijn product is. <laughs> dit is een onbekend product, waarschijnlijk ken je het niet. Maar ik vind het heel erg leuk om naar de Aziatische Stucco te gaan en uh, rare producten uit te proberen. En dit is de Argan Miracle. Het is een leave-in conditioner, dus je doet hem in je haar na het wassen. En hij verzorgt je haar heel erg goed. Hij, hij um, zorgt ervoor dat je klitten veel makkelijker kunt uitkomen. Hij beschermt je haar ook tegen invloeden van buitenaf. Maar hij is niet hittebestendig. Dus um, je hebt, als je wil krullen of um, stijlen, heb je nog wel een ander product nodig. En hij is zo verzachtend en verzorgend voor je haar. Het is heel erg lekker. En hij ruikt een beetje. Ja, dat is gewoon die argamgeur. Uh, <laughs> het is een beetje een Oosterse geur, een aparte geur vind ik altijd. Een beetje vanilleachtig, kameel. Ja, het beetje ja, echt oosters. En het heeft een hele grappige structuur. Het is een beetje puddingachtig. Het is heel erg flubberig. <laughs> maar het werkt heel erg fijn. Het is echt 425 gram, dus bijna een halve kilo. En het was maar iets van 7 euro. Heel goedkoop. Maar ik vind hem heel erg prettig. Dus ik denk dat ik met uh, deze pot nog heel erg lang ga doen. Ik vind hem ook fijn om s'avonds na een avondje stappen in je haar te doen. Om, als een soort masker en dan um, was je hem de volgende dag, zeg maar heb je haar heel erg zacht en zou je maar uit kunnen wassen. Of ook als je heel veel klitten hebt aan het eind van de dag dat je hem in je haar doet en dan kun je je haar weer heel fijn uitborstelen. Dat vind ik ook heel erg prettig. Dus dit zijn de, eigenlijk de verzorgende producten die ik op dit moment heel erg fijn vind en die mijn haar extra verzorgen als je dat nodig hebt als je zilver shampoo gebruikt. Nou, ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden. En uh, dat de vraag goed is beantwoord of je zilver shampoo nu slecht is voor je haar of niet. En uh, ja, ik, ik heb echt heerlijk kunnen filmen met deze camera. Dus ik ben zo blij. Nou, als je deze video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En abonneer je even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En je denkt van, nou, zulke video's wil ik wel vaker zien. En als je al hebt geabonneerd, dan ben je echt helemaal top. Dankjewel. En daar ben ik heel erg blij mee, echt. Ik juich altijd weer als er weer één abonnee bij is. En ik huil als jullie me verlaten. En dan denk ik, oh nee. Maar vanaf hier is het gewoon een stijgende lijst. Ik ben heel erg blij. Uh, heb je zelf nog suggesties, tips of vragen? Laat dan een comment achter onderin. Ik vind ik heel erg leuk. Ik reageer altijd. En uh, nou, ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!